Goed, we zijn er! Het is vandaag week van ons water, deze week. En wij maken live uitzendingen met onze collega's die aan waterveiligheid werken. Hiervoor zie je Jan. We hadden wat problemen met de verbinding hier op een erg noordelijk puntje van Groningen. Maar we zijn er. We hebben wifi gekregen van het Zielhoes. Die staat hier ook op Noordpolderzeil. En dit is Jan, die werkt hier op de dijk. Al 40 jaar Jan. Ja, 40 jaar. Woon en werk ik hier bij het waterschap noord En um, wat doe je allemaal op de dijk, om de dijk veilig te houden? Nou, we zijn dat hele jaar door zijn we daarmee bezig. We zijn grasmaaien, afrasteringen maken, weiden slepen, mollen vangen, heel belangrijk, en uh, akkerdistels uh, bestrijden. Het schrijf chemisch of het het liefst uh, met een uh, steker. En uh, ja, dat soort dingen allemaal. Oké, okay, en dat doe je dus al veertig jaar Jan? Ja, ja. Dus je hebt veel spannende situaties hier uh, meegemaakt uh, op de dijk? Ja, en helemaal toen, wij nog, uh, de sluis, toen ik nog de sluis beheerde. Dus dat was wel helemaal uh, echt spannend, maar daar zitten natuurlijk toch wel iedere dag mee bezig. Dan ja, en de sluis zien we hier op de achtergrond hè Jan? Ja. Kijk, we, we, we hadden het idee om een wandeling te maken over de dijk en langs de sluis. Uh, maar dat lukt dus helaas niet, omdat we geen goede uh, uh, 4G-verbinding hebben op de dijk. Dus we moeten hier een beetje blijven staan. Dat is op zich wel jammer. Maar uh, we hebben nu zes kijkers, Jan. Oh. Mensen die, uh, die live meekijken. Zeven inmiddels. Oh. acht. Oh, hij loopt op. Mensen schakelen in. Hartstikke leuk. Ja. Okay. Week van ons water op een mooi noordelijk puntje in Groningen. Uh, we zijn, hebben uh, hier een goede wifi verbinding, dus we kunnen helaas niet een mooie wandeling maken. Maar uh, ik vroeg uh, Jan net, Jan zit hier al 40 jaar op de dijk. Uh, wat voor spannende situaties hier uh, heeft meegemaakt met uh, stormen op de dijk? Nou, dat was uh, de eerste keer, dat was 1976 toen ik hier kwam. En ook in 1978. Dat was wel heel spannend. Want uh, toen kwam de, de storm die kwam zo snel opzetten. Dus het water, dat, dat, dat, dat vloog op een gegeven moment dus, uh, boven over de sluis heen. Dus dan zat je dus op 5,50 meter. Alle rommel en rotzootje lagen aan de binnenkant. Maar dat ging allemaal, dat was zo extreem. Dat, dat is natuurlijk toch altijd wel. Uh, Heel goed bijgebleven. Dat was in 1976, ja, zeg dat je. Was in ja, want toen was de dijk natuurlijk nog niet zo hoog nee, als dat hij nu is. Uh, 5,50 meter. En, uh, kan je dat aanwijzen hier ja. zo achter uh, hoe hoog ja, dat was? Net, net uh, waar het hek zit. En door uh, de dus bovenkant, De hele zeedijk was zat toen op 5,50 meter. 50. Ja. Sinds 1985 is op delta hoogte, dus nu zit hij op 9 meter. Dus dat maar stuk dat hier be, uh, betegeld is, zeg maar, dat stuk ja. is erbij gekomen. Ja, in ja. Noord-Zurk op 9 meter. Maar in 76 en ook in 78 ja. was het wel heel extreem. Toen belde de waterbouwkundige van op uh, van ja, hoe lijkt het met de dijkwacht. Moeten we ook dijkwacht hebben, zegt hij. Nou, ik, ik heb al twee uur lang de standbund dicht. Ik zei, ik roep ze maar gauw. Dus een paar uur later toen kwam er dus uh, uh, een spul over de dijk heen. En dat, dat was toch wel een imposante... Uh, het water buzies. kwam over de dijk? Ja, ja. Alle rommel lag aan de binnenkant, wat tegenwoordig gewoon aan de buitenkant blijft, omdat hij nou op 9 meter zit. Ja. En, uh, ja, dat was gewoon heel extreem. En dat was, nou, daar blijf je dus gewoon altijd bij. Maar die dijkwacht die kwam er toch wel? Ja, die dijkwacht kwam er wel. Daar waren boeren, toen in die tijd boeren uit de, uit de omgeving. En uh, nou, tegenwoordig doen we als waterschap zelf alles in beheer met eigen personeel. Oh ja, en Jan, ik kreeg net een vraag van iemand. Die vroeg of er sindsdien uh, ook nog wel eens water over de dijk is gekomen. Nee, hier niet. Na 76? Nee, ne nee, na 78, na 78 niet. niet meer. meer. Nee, de dijk is verhoogd alleen 1 november 2006. Maar ook een heel extreem uh, watergetij. En dat was helemaal daarbij uh, gaslocatie achter de, achter de Emmapolder. Maar nou, toen was het, was het uh, ook zo dat de golf oploop. Die, die kwam er zo aan. En dat was dus uh, een half meter van de kop van de dijk. En in 6 december 2013 toen waren we ook een meter van de kop af. En ja, en de kop, want hoe hoog extreme... is de dijk, Jan? Sorry hoor. 9 maar... meter. 9 meter ja. hoog. Dus dan kwam het water 8 meter hoog. Ja, en Met dat de is dan golven. De, de Kijk, je hebt, je hebt golfoploop, maar je, hebt, je kunt ook zeggen van zo hoog is de waterstand. Ja, maar de golfoploop is extremer. Kijk, ja. en doordat je achter de Emma-Polder zit, heb je geen voorland, geen kwelders. Een andere stroming via Plaat en, en Schiermonicoog. En daar komt het dus dan extreem bij de Zeedijk omhoog. En op Noordpolder, daar valt dat wel mee. Oké. Okay. meestal de hoogste stand op Noordpolder die 40 jaar meegemaakt heb, dat is 4,5 meter. 5. 4,5 meter 5. Ja, en als je dan ziet van 1 november 2006, was op uh, Delfzijl 4,80. Kijk, en dan heb je dus nog een golfoploop, zoals daar bij Ja, dan loopt het heel hard op. Ja, hey, we hebben inmiddels zeven uh, kijkers en ja. ik kreeg net ook weer een vraag. Ik hoor het al, je zit vol uh, verhalen. Maar uh, de vraag was of je wel eens echt bang bent geweest uh, tijdens een storm. Nee, nee. Wel uh, dat het allemaal heel imponerend is. Maar niet echt bang, nee. ook met die sluis zeg maar, was het ook zo, ik zei meestal tegen mijn vrouw: we hebben storm, ik ga die, sluis deur, die stormdeuren dicht doen. En als ik er over een kwartier niet ben, dan moet je even komen kijken. Nou, ik was er altijd weer. Oh, gelukkig, <laughs> <Dat> maar... <laughs> maar Dat is Een goede van, afspraak met je vrouw. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, mooi. En is er wel eens heel erg schade aan de dijk geweest na de storm? Nou, we hadden dus daar in 1976, hadden we daar verderop bij die boerderij Salomee daar was toen een beschadiging en toen hebben we dus eerst uh, dekkleden met zandzakken erop gedaan en uh, de tweede tijwater kwam er nog weer aan. toen bleven die zandzakken hier en daar liggen. ook een paar gingen uh, aan de rit zeg maar en een dag later hebben we met elkaar als waterschap hunzigo uh, die medewerkers van hunzigo hebben we er toen dus allemaal uh, stroommatten opgezet. oké, okay, je bent het direct het winter, gerepareerd. ja, en dan uh. blijft de hele winter blijft dat daar zitten en dan ga je in het voorjaar dan ga je dus of het zijn graszoden zetten of je gaat uh, gras uitzaaien. Maar ja. moest dan werden naar gras zoden gezet. Zodat er weer een mooie ja. grasmat op ja. komt. Ja. Ja. En verdere beschadiging? Ja, die sluis was wel eens beschadigd. Er moest, uh, een firma uit Leens, die moest dan weer uh, de stenen er opnieuw, uh, want die sluis die lekt ook al van elkaar, maar die moest al uh, aan vervanging, uh, was aan vervanging toe. Oh, ik krijg nog een vraagje aan. Ja? Hey, als het zo stormt, krijg je dan ook hulp van collega's? Of, uh... Ja. Is het sinds 1978 uh, ja. wel beter geworden? Dan, uh... nou, sinds... <laughs> nou kijk, er is heel veel veranderd. Sinds die dijk vanaf 1985 op uh, Jattehoogtees komt, ja. zijn we ook veel mobieler. Dus er komen, met dijkwagen komen er uh, vier collega's. Ja. Ik, ik uh, ga daar coördineren hier op -Vijl en ook waterdichte deuren in de, in, de, in de gemaal allemaal dicht doen en zo. En dan heb je via mobiele foampost uh, in iedere half uur... Uh... Ik zal het even laten zien aan de kijkers waar je ja. naar wijst. Want hier hebben we het gemaal en daarachter is de werkplaats. Dat is dan ja. de plek ja. waar ja. je ja. samenkomt. en dan ga je iedere half uur ga je dus uh, een beetje de windkrachten doorgeven en ook de waterstand. En dan gaan twee collega's met één auto naar de oosten toe en de andere gaan naar het westen toe en die hebben dan Dijkwacht. Dus die kijken... En dan kijken ze op de gingen en kijken ze of de grote stukken uh, uh, aanspoelen uh, uh, we hebben een keer uh, fietsenrekken gehad, of hoe heet dat uh, van die uh, nou, waar de boten tussen liggen van die drijvers Oh zijn ja ja nou, flessencontainers. nou lag een keer een boot daar nou hier in, in de haven lag een heel groot boot van 90 ton zo dus ja dus je nou, komt heel wat uh, bijzondere ja we uh, hadden toen in uh, 2006 1 november hadden we zijn we een half jaar bezig geweest om uh, de heerhandel op te ruimen en toen hadden we 3370 ton aan, aan, aan vuil. Zo. Dat is allemaal naar de stad geweest. Ja, ah, en dat zijn dus. Uh, ja, dat zijn onkosten voor ja ja, ja, ja, ja. Nou, we hebben nu uh, acht uh, mensen die meekijken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of er ook nog kijkers zijn die uh, een mooie vraag voor Jan hebben. En we horen het al: Jan zit vol verhalen uh, met uh, wat er hier op de afgelopen 40 jaar allemaal gebeurd is op Noordpoldezeil. Ja. Um... Ja, dat is wel wat gebeurd zo onderaf. Ja, ja, ja, ja. jij kent deze ja. plek als geen ander, denk ik, ja. of niet Jan? Nog even over de sluis. Toen gingen de bootjes van de lanna winning hier door de sluis. En ja, dat zijn allemaal hele mooie dingen. En nu nou hebben we de hele sneeuwstorm gehad in 1980. Nou, toen was ik met nou een collega, Michiel van de Meer. Oh, ja. Ja. En hebben we dus met motorzagen moesten we zorgen dat het water stond hier bijna op de weg, over hier in de polder moesten we zorgen dat het water weer wegkwam met, uh, met die sneeuw. Nou, de uh, sneeuw zat toch aan, aan de dakgoot. Oh. We konden 14 dagen lang niet uh, sneeuwstorm ja Sneeuwstorm? Wanneer was dat, zei je? 79. In 79? Ja. Dus dat was ook nog toen de dijk nog niet zo hoog was als Ja, uh, als ja dat klopt. Ja, Hé, hey, we klopt. hadden het net over aanspoelsels en ja. ik kreeg net een vraag van uh, een kijker of er ook wel zeehondjes aanspoelen. Ja. Zeehondjes ja, ja, ja, ja, ja. Wat doe je dan? Die uh, gaan allemaal dus naar uh, Leni en ik, ik had altijd uh, een verbinding met haar en uh, werd rechtstreeks gebeld. Dan bel je daar uh, kwam ze me gelijk aan en dan uh, werden ze opgehaald. Okay. Ja, niet in de 70e jaren, maar toen was het er nog niet in Pieterburen. Nee? Nee, toen was een uh, wensel uit, uit Huizen, vlakbij de Menkemerborg. En daar heeft zij het eigenlijk van overgenomen. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, kom je nu ook wel eens een zeehondje tegen? Ja. Gebeurt het vaak? Ja, nee, niet vaak. Een keer in, in de haven, en als het water even zo hoog is dat ze net op de kant komen, dan ga ik ja. op een kaneling, ja, en dan bel ik, maar anders dan laat ik ze gewoon weer uh, dus nee, zwemmen. Ze weer. ja, dus uh, nee, dat uh, ga ik niks verder aan doen. Oké, okay. nou, oh, ik krijg nog een vraag binnen: Oh, wie heeft het ontwerp voor de kleuren in de dijk gemaakt? Wie heeft dat kunstwerk gemaakt daarachter, uh, Jan? Jan van Long? Jan van Loon was een uh, kunstenaar, zeg maar, en die heeft. Dit is ter afsluiting van de Deltawerken van 1985. Ja. Dus, dus daar zijn de golven, en de tering en het landschap. Ja. In 1985 was dat dan? Ja, ja. Ter afsluiting Toen, uh... van. Uh, er was een, een budget voor, en ter afsluiting van honderdduizenden groelen. En uh, hebben ze dus daar uh, dit monument voor gemaakt. Ja, maar Ik had het liefst gezien dat ze de sluis opgeknapt hadden. Ja. Alleen dat moet nog gebeuren. Oké. Okay. Goed, hartstikke mooi. Wat zou je de kijkers mee willen geven over de dijk? Nou, kom een keer kijken op Noordpolderzeil. En als je er nog meer wat, wat van wil weten, dan uh, nou kun je altijd bij mij uh, aankloppen. Alleen volgend jaar ga ik met pensioen, maar ik woon hier dan nog wel. Ja, <laughs> maar de mensen kunnen altijd. Uh, nee, ik ben altijd wel bereid om een uh, keer uh, tekst en uitleg te geven. Ja, want volgend jaar ga je met pensioen, maar je woont hier op Noordpolderzeil. Dus uh, we hoeven je niet te missen, Jan. Nee. <laughs> nou, ik zou iedereen van harte uitnodigen om het hier uh, eens een keer te komen. Het is prachtig hier. Het is jammer dat we niet kunnen rondlopen. Omdat wij uh, uh, niet zo'n hele goede uh, verbinding hebben. Ja. Anders hadden we het uh, nog uh, uh, veel mooier kunnen laten zien. Maar uh, we zullen een paar mooie foto's maken. En die zullen we ook delen met de mensen. Zodat ze nog alsnog even kunnen zien. Uh... Ik krijg nog een hele mooie reactie voor jou, Jan. Top. Volgens mij heb je echt hard voor de zaak. Ja, dat klopt. Ik ben hem. Uh... Waterschapsman. Ja. Ik heb ook een heel archief. En uh, ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik prachtig. Ja, echt, als je een keer een ja, mooi stormverhaal ja. wil horen, kom naar Noordpool de Zeil en vraag naar Jan. Die ja. heeft prachtige verhalen, maar ook prachtige en foto's. foto's en plaatjes. Ja, ja dat is uh, ja, ja, natuurlijk. Op een beetje, top genieten op de dijk. Werk en hobby. Ja, ja. werk en hobby. is nou, super. Hé, hey, dankjewel Jan. Ja, ik, uh, ik hoop dat de kijkers het ook uh, leuk vonden. Ik vond het in ieder geval fantastisch uh, om hier even bij te zijn en al die mooie ja. verhalen te mogen delen met uh, al onze kijkers. Oké, okay, graag gedaan. Ja, toch wel jammer dat ik niet dronken uh, kon lopen.